Nederland doet het gewoon. Steeds meer mensen delen hun tijd, kennis en spullen met elkaar. Delen is een simpele en slimme oplossing voor deze tijd. Door te delen wat je hebt, help je elkaar en hou je ruimte over voor dingen die ertoe doen. Maar hoe weet je wat er beschikbaar is? En hoe zorg je ervoor dat je je spullen ook weer terugkrijgt? Yipio is een handige app waarmee je spullen kan delen met anderen. Met Yipio weet je direct wat er beschikbaar is in jouw omgeving. Je kan spullen ruilen, lenen en weggeven. En je bepaalt zelf of je er iets voor terug wilt hebben. Delen doe je met mensen die je vertrouwt. Daarom deel je bij Jippio met je vrienden. De app houdt bij wie wat heeft geleend en stuurt een bericht als het tijd is het terug te brengen. Samen hebben we meer. Deel je mee? Download de app of ga naar jippio.nl